Goedenavond, ik ben even iets vroeger, dan kan ik even wat dingetjes uh, regelen van tevoren. Dus ik wacht heel even tot uh, jullie binnenkomen. Even kijken. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Ik wacht niet al te lang met uh, ja, dat de mensen binnenkomen, want uh, vanavond is het laatste deel van de essentiële olie. Als je deel 1 en of 2 nog niet gezien hebt, wees gerust. Ik post na deze FB Live uh, in de post hierboven uh, de linkjes naar de vorige twee. Uh, ja, ik ben wat vroeger. Eén <laughs> minuut maar. <laughs> Maar uh, ik uh, ben uh, meer dan een half uurtje met het uh, oefenen, duurde het iedere keer langer. Dus uh, ik wilde eigenlijk uh, gewoon uh, nu gelijk beginnen op tijd. Mensen kunnen het terugkijken als dat nodig is uh, in uh, de replay. Uh, nogmaals, de video's 1 en 2 kun je terugvinden straks boven de video met linkjes. Dus daar hoef je dan niet naar te zoeken. Ik ga gewoon lekker beginnen. Hallo allemaal, welkom. De laatste avond had ik beloofd dat ik zou praten over de olie die ik het meest gebruik. Nou, nu heb ik daar een poosje over na zitten denken. Hoe ga ik dat aanpakken? Want er zijn, ik, ik heb inmiddels echt heel veel olie, maar weet je, ik wilde ook gewoon uh, olie uitkiezen die ik ook daadwerkelijk veel gebruik. Dus um, in die negen maanden, ik heb negen maanden geleden dus een, een startpakket gekocht. Er zaten 12 olie in, er zat een diffuser in. En uh, ja, daar ben ik toen mee aan de slag gaan. Ik heb veelvuldig iedere maand nieuwe olie gekocht, ook gekregen en gespaard ervoor. En ik ben echt flabbergasted nog steeds over wat olie voor mij doen. Ik was een blogger die uh, heel rustig aan moest doen. En uh, ja heel voorzichtig aan, alles in balans houden. Als ik twee uur per dag werkte, was het veel. En nu ben ik een vrouw die veel meer weer in het leven staat. Ik ben zeker niet de oude, maar ik ben echt vergeleken met de afgelopen twee jaar ben ik een heel eind alweer gekomen. En ik onderneem weer nieuwe dingen. Ik maak kennis weer met nieuwe mensen, nieuwe mensen in mijn leven. Ik ben filmpjes aan het maken, workshops aan het geven. Ik ben mijn verhaal, mijn levensverhaal aan het delen met mensen. En op die manier mag ik mensen helpen. Dat vind ik gewoon echt heel erg fijn. Uh, ook het verhaal van de olie, hoe die mij helpen, dat deel ik ook gewoon heel graag, omdat ja, je weet gewoon nooit of er iemand tussen zit die er wat aan heeft. Dus als je iets hoort waar je, wat je niet aanstaat, maakt mij helemaal niet uit. Het maakt ook allemaal niet uit, want weet je, je pakt op wat je interessant vindt en je laat liggen wat er niet toe doet voor jou. Even ademhalen, want ik ben weer een klein beetje nerveus. <lacht> En dan ga ik een beetje snel praten en ik wil alles al zo snel vertellen omdat ik zoveel mogelijk informatie wil delen in het half uurtje wat ik dan vandaag ga besteden. Ik denk dat ik durf te zeggen dat 80% de olie me hebben gebracht wat ik, waar ik nu op dit moment ben, met mijn gezondheid en in mijn leven. 20% is echt pure wilskracht geweest, en doorzettingsvermogen, ik ben altijd wel een vechter geweest. Maar ja, de olie hebben mij echt hier gebracht en daar ben ik echt super dankbaar voor. Even kort voordat ik ga beginnen met het hele verhaal over hoe je de olie kunt inzetten, althans hoe ik de olie inzet. Uh, olie vallen je in Europa onder de Cosmetica-wet en dan is het bij wet verboden om hier gezondheids... Uh, ja, hoe noem je dat eigenlijk precies om daar gezondheidsclaims aan vast te hangen. Dus ik mag niet zeggen het is goed voor je gezondheid in de zin van bijvoorbeeld uh, het is uh, tegen hoofdpijn of weet je dat soort dingen. Mag ik niet zeggen, dan uh, kan ik echt gewoon ook in de problemen komen. Dus ik ben normaal gesproken iemand die heel open en eerlijk is. Uh, het is voor mij ook echt wel lastig om uh, op een andere manier dus de olie uh, daarover te vertellen. Maar ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben, want ja, ik wil geen boetes of uh, in de problemen komen. Voordat ik ga beginnen wil ik weten wat jouw favoriete essentiële olie is. Wat is jouw favoriet? Schrijf het op in de reacties. Ik denk, hi Marlene, leuk dat je er bent. Ik denk dat we vast wel overlap gaan zien. Maar ik ben heel benieuwd. Dus deel alsjeblieft wat jouw nummer 1 olie is die jij het liefst zou gebruiken of het liefst gebruikt. Ik ga in ieder geval beginnen met mijn favoriete. Dan begin ik s ochtends vroeg als ik wakker word. Dan sta ik op en dan het eerste wat ik pak is een uh, flesje Endoflex heet dat, dat is een blend. En een blend houdt in dat er dus meerdere pure essentiële oliën gemixt worden met elkaar met een bepaalde frequentie. En die smeer ik onder mijn BH-bandje op mijn rug. Uh, waarom? Omdat daar de bijnieren zitten. Je kan hem ook smeren hier bij uh, schildklier, die zit links. Ja, ik zit hier in het spiegelbeeld te kijken, dus het kijkt een beetje naar Zit hier links, dat kan ook. Of je doet het op de, de VitaFlex punten op je voeten. Waar is Endoflex goed voor? Endoflex is een hele fijne olie. Onder andere voor hormoonbalans. Voor je bijmieren dus. Want daar smeer je het ook op. En voor hart- en bloedvaten. Na een maand gebruiken het duurde echt even voordat ik er verschil van merkte. Maar na een maand merkte ik dat ik energieker werd. En dat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment weer zittend kon werken. Voor een half uurtje achter elkaar. En dat ik uh, eindelijk echt kon beginnen met de hartrevalidatie. Dat was voor mij echt een hele grote sprong vooruit. Ik kan nu daadwerkelijk fietsen en wandelen zonder dat mijn hartslag uh, naar dit boek toe uh, gaat. En als ik dan klaar ben met de NoFlex, dan stap ik over op mijn rollertje. Dat is deze. Ja, waarschijnlijk kun je het niet lezen want het is waarschijnlijk in... Uh, even wauw. Nee, het, kan, het, is, het is een spiegelbeeld dus dat schiet niet op. <laughs> dat is mijn weerstandsroller. Nu heb ik het genoemd. En dat is de Thieves olie. En Thieves olie is ook een blend. En daar zit onder andere kaneel in. En uh, kruidnavel zitten in. Ja natuurlijk nog veel meer. Maar dat zijn de geuren die ik ook echt zelf heel erg lekker vind. En daarom heb ik hem ook heel graag in de winter in de diffuser. Omdat het gewoon een hele warme ja, wintergeur is. Althans ik associeer het heel erg met winter. En... Ik heb hem dus standaard onder mijn voeten, eh, ochtends en s avonds voordat ik ga slapen. Om dus mijn weerstand dusdanig te versterken dat eh, alle ongein aan mij voorbij gaat. Want ja, als je hartpatiënt bent, dan is de kans eh, wat groter dat je toch sneller eh, door ziektes en virussen en bacteriën te pakken genomen wordt. Dus ja, alle hulp eh, kan ik eh, wel gebruiken. Ik moet zeggen, het werkt eh, tot nu toe echt heel goed. Karo is al een paar keer van de winter thuis gekomen dat ik een beetje twijfelde. Dat is mijn man. En uh, normaal sukkel ik er dan gelijk achteraan. En dan zit ik te sniffen en te doen. En ik had uh, dit keer helemaal geen last van. De grote die van een paar weken geleden langskwam. Ja die is mij ook niet helemaal onbespaard gebleven. Maar wat me opviel was dat ik maar een weekje echt uh, een beetje aan het uh, ja, kwakkelen was. Ik was niet dood en uh, doodziek. En ik, ik geloof echt oprecht dat dat kwam omdat mijn weerstand uh, gewoon met deze olie goed op peil wordt gehouden. Dus het is echt een aanrader om uh, die in je dagelijkse routine toe te voegen. Ik vind hem ook heel fijn in de diffuser. Uh, hij haalt bijvoorbeeld negativiteit haalt hij, uh, weg. Althans dat kan niet echt binnenkomen. En ik heb buren die uh, nog wel eens uh, enorme ruzie met elkaar hebben. En je merkt dan dat die negativiteit toch een klein beetje ja, bij ons binnenkomt. En mijn man en ik hebben het allebei eigenlijk onafhankelijk van elkaar ook zo ervaren dat uh, met deze olie in de diffuser, dat het blijft waar het hoort. Weet je, bij die mensen daar thuis en niet bij ons. Ook zet ik het nog wel eens in mijn aura, de thieves. Uh, dus dan raak ik mezelf eigenlijk niet aan. Dat is echt gewoon buiten mijn uh, lichaam om, uh, zet ik het in mijn aura. Als je daar meer over wil weten, laat dat weten. Dat kan ik een keer uitleggen. En dat doe ik eigenlijk ook om negativiteit van buiten, of aan negativiteit buiten te houden. En ook als ik bijvoorbeeld op bezoek ga bij mensen die wat minder positief in het leven staan, of mensen waar ik wel eens ja toch wel heel erg moe vandaan kom omdat ik me leeg zoog voel, dan gebruik ik onder andere Thieves. Ik heb nog, een, nog twee oliën die ik daarvoor gebruik, maar Thieves is daar ook een hele goede olie voor. Uh, heb je kindjes bijvoorbeeld die... Uh, ja, ook heel gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf. Dan is dat een hele mooie methode om je kind af te schermen voordat het naar school gaat. Dan ga ik naar de keuken. Dan pak ik een glas water en dan doe ik twee druppels citroen in. Die drink ik in één keer op. Meestal neem ik dan nog een uh, wellnesscapsule. Bij mij zit er nu uh, Ylang Ylang in. Lavendel, Digize, dat is voor mijn darmen. En wat heb ik er nu? Peppermint heb ik erin zitten. Die neem ik dan in en die glas water, citroen gebruik ik ook in mijn uh, saladedressing. Die gebruik ik in mijn nagelriemolie, want het is gewoon een hele goede uh, olie voor je nagels en voor je nagelriem ook. Ik gebruik het ook wel eens voor huidvlekjes. Nou moet ik zeggen dat ik daar wel een beetje voorzichtig mee ben. Dat kan heel goed in de winter, zeker als ik veel binnen ben. Maar als ik veel buiten kom, dan kan dat niet. Want je mag geen citrus ...olieën in de zon gebruiken. Dat wordt echt afgeraden omdat je daar allergische of niet allergisch Je kan daar reacties op krijgen, brandblaren, rode huid, pukkeltjes. Vervelend allemaal. En dat, dat is omdat het fotosensitieve, fo, fotosensitieve oliën zijn. Daar heb ik een heel stuk over geschreven. Dus daar ga ik verder nu niet diep op in. Lees het alsjeblieft een keer door, want het is wel heel goed om dat te weten... ...voordat je met olie aan de slag gaat. Citroen gebruik ik ook heel graag in de diffuser met pepermunt. Zeker als ik uh, bezig ben met taken voor het blog of uh, voor, uh, ja, voor mijn business. Dan uh, vind ik het fijn om pepermunt en citroen in de diffuser te doen. Omdat me dat helpt om te concentreren. Daarnaast is het ook een hele verfrissende geur die het afgeeft. En dat vind ik ook gewoon heel erg fijn. En als ik geen zin heb in citroen. Soms heb je er gewoon geen zin in. Dan gebruik ik sinaasappelolie, want dat is echt een van mijn favorieten qua geur en qua smaak. En ik vind hem ook erg lekker met bijvoorbeeld een takje rozemarijn. En dat is dan een vers takje rozemarijn in water en dan twee druppeltjes sinaasappel. Dat is echt geweldig. Ik heb hem ook in een neusinheler. Dat zijn die fixe sticks die je dan in je neus kan doen. Daar heb ik ook sinaasappel in zitten. Ter ondersteuning van mijn hart en mijn bloedvaten. En het is echt een must have voor de winterblues. Sinappel, daar word je gewoon echt vrolijk van. Zelfs in de donkere maanden raad ik het echt aan om dan sinappel in huis te hebben. Doe het in een inhaler, doe het in je diffuser, smeer het op je polsen. Gebruik het de hele dag door gewoon om die lucht, maakt je gewoon vrolijk. En ook de, ja, de eigenschappen van de sinappel werken ook verkwikkend. Even een vraagje tussendoor. Welke smaakwater zou jij het lekkerst vinden? Geef me een duimpje als je een citroenmens bent. Of als je een sinaasappelmens bent, geef me dan een hartje. Oké, okay. even terug, want ik ben nu een klein beetje aan het afdwalen. Even terug naar mijn routine. Ik ga dan na het drinken van dat water ga ik terug. Naar, of nou niet terug, dan ga ik naar de badkamer. Dan ga ik mijn tanden poetsen en wassen en noem maar op. Uh, dat doe ik altijd daarna, want citroen en uh, tandpasta werkt niet, dat is vies. En dan ga ik mijn roller pakken. Ik heb heel veel rollers. Je moet maar eens een gezellig op, op een workshop, dan zie je al mijn rollers. Uh, het mooie van rollers is, is namelijk dat je uh, de, vaak moet olie toch verdunnen. En als je het dan gelijk in een roller doet, dan is het heel handzaam om mee te nemen. En je kan het gewoon heel makkelijk overal smeren. Je kan overal veel makkelijker bij omdat je zit te pielen met een druppel en dat het rolt weer van je vinger enzovoort. Dus, ik pak mijn rollen met Penoway. En Penoway, ik denk dat de naam wel een klein beetje verklapt wat het doet. Maar ik zal een beetje een uh, hint geven. <laughs> ik gebruik het zochtes standaard omdat ik hele stramme vingers heb als ik opsta. Mijn rug is altijd onwijs stijf en mijn nek. Dus daar rol ik het goed overheen. En dat geeft gewoon gelijk echt heel veel verlichting. Ik gebruik het na de revalidatie. Want ja, ik gebruik nu in één keer allemaal spieren die ik heel lang niet gebruikt heb. Dus daar kan ik wel wat verkwikkings voor, voor gebruiken nadien. En als je bijvoorbeeld toch besluit om hakken aan te doen. Terwijl je tegen BTW dat indoet. Want met een vastgezette rug hakken dragen is niet slim. Ja, soms wil je dat voor het oog en dan moet je daar de prijs voor betalen. Nou, gelukkig heb ik dan mijn flesje Pen away, want die eh, smeer ik dan lekker op mijn voeten en dat geeft ook een hoop verlichting. Ik raad ook aan om hem altijd bij de hand te houden, die roller, want bij kleine ongelukjes, als je valt of je stoot of noem maar op, dan is het gewoon echt een geweldig olie. En ik heb hem vermengd met pepermunt erin. Dat hoeft niet per se, maar ik doe dat wel omdat ik vind pepermunt dat verkoelende effect dat pepermunt heeft, dat ervaar ik als heel prettig. En daarom heb ik, ik rol gewoon zo van de een in de andere olie, ik weet niet of het je opvalt. En daarom heb ik op de Peppermint een roller dop gedaan. En dat, is, uh, dat doe je dan op het flesje. Young Living verkoopt dat, Aroma Glides worden dat genoemd. Die kun je op het flesje zelf uh, bevestigen en dan kun je rollen. En mijn favoriete plek voor de pepermunt is achter in mijn nek. En helemaal langs mijn, uh, hoe heet dat? Mijn, mijn schedelbasis. En hier langs de haargrens. Kom niet met pepermunt dicht in de buurt van je ogen. Dus ga niet hier zitten smeren of hier. Want dan krijg je echt tranende ogen en prikkende ogen. En dat is, ja, dat is niet fijn. Dat raad ik gewoon af om dat te doen. Maar. Als je wat verder naar boven blijft, dan ja, vind ik het bij spanning in de nek en in het hoofd echt een hele fijne verkoelende olie. Ik gebruik hem niet verdund, want ik vind dat koele effect wat dat geeft, vind ik heel fijn. Maar uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat niet fijn vindt. Dus begin standaard met verdunnen, zoals ik al in een van de vorige video's heb gezegd. Dan is de combinatie citroen. Pepermunt en lavendel, dat is ook een must have. Ben jij iemand die als de pollen weer lekker rond gaat zweven, rondloopt met knalrode ogen, een zakdoek waar je niet meer zonder kan. Dan is deze combinatie perfect voor jou. In de diffuser als je lekker thuis bent of als je een diffuser misschien op je werk hebt. Fantastisch, want de kunnen gelijk je, want daar zullen waarschijnlijk je collega's je echt dan super dankbaar voor zijn. En als je onderweg bent kun je ook natuurlijk een roer maken. Ook daar kun je weer een roer van maken. En die smeer je dan voordat je weg gaat onder je voeten. Want er zit dus een citroen in. Dus je moet hem niet op je huid gaan smeren waar de zonlicht op kan komen. Doe het eerst in de instantie onder je voeten. Nou kan ik me voorstellen als je op je werk zit ga je niet je schoenen uitzitten doen. En je sokken en dan je roller. Want je moet net zo vaak blijven rollen als dat je... Uh, het idee hebt dat je dus weer verlichting nodig hebt. Want op een gegeven moment heb je dus dat dat uitwerkt. Dat is normaal. Met een histamine tabletje ook. Even ademhalen. Sorry. <laughs> ik ben heel even de draad kwijt. De roller had ik het over. Ja, Doe het achter je oren. Of achter in je nek. En zeker als je op je werk zit kan dat zijn helemaal geen kwaad. Want weet je, dan zit je toch niet in de zon. Maar do, let daar even op. Als je het gebruikt, je kan het ook op de binnenkant van je pols doen. En wat ik ook nog wel eens doe op mijn buik, want dat is ook een dunne huid, dus dat absorbeert ook goed. Of hier zo, als je een t-shirt aan hebt, wat tot hier komt. Als je toch veel naar buiten gaat en je wil uh, de roller gebruiken, dan zijn dat de beste plaatsen. Maar kijk gewoon wat voor jou het beste is. Ook heb ik vaak, of de, de, de, ook heb ik vaak de pepermunt in een liter water dan maak ik gewoon een fles van tevoren met een mengsel van pepermunt althans één druppel doe ik daar allemaal in en een paar druppels sinaasappel en of citroen en het, wat ik gemerkt heb als ik dat water drink dan heb ik veel minder lekkere trek dus als je een beetje af wilt vallen of op wilt letten dat je niet te veel snoept kan ik dat zeker aanraden maar begin echt met één druppel op een liter want het is een hete olie, ook in je mond. En uh, het is, uh, ja, sommige mensen vinden hem echt te heftig. Dus dan kun je hem ook eventueel in een capsule met olie of honing uh, innemen. En dan komt hij gewoon gelijk in je maag. heeft hij wel de werking van het, uh, de, zeg maar de trekstillende werking, maar niet het vervelende effect in de mond. Althans, ik vind het niet vervelend, maar sommige mensen ervaren dat zo. We zijn... In de roller had ik al gezegd dat daar dan lavendel in zit, dat is zeker ook een favoriet van mij, want dat is een olie die kan eigenlijk alles. Die kan, als, je, als je echt maar kan kiezen uit één olie, dan raad ik in ieder geval aan dat je de lavendelolie koopt. Want die kalmeert, ontspant in de diffuser, je kan hem in bad doen, je kan hem in spray doen en dan heb je, spuit je je bed helemaal onder. Nou ja, niet helemaal onder, want dan slaap je niet meer. Maar even op je kussen of bij de kleine in, in het kripje of in het bedje of op het kussen. Kwartiertje voordat ze gaan slapen. En het is gewoon heerlijke in dromenland. Ik combineer hem ook graag met zederhoed in de diffuser s'nachts om te slapen. En het zit standaard in mijn haarolie, in mijn huidolie en in mijn gezichtsolie. Maar dan wil ik de kanttekening bij plaatsen dat uh, lavendel... Als je al een hele droge huid hebt, kan lavendel extra uitdrogen. Dus begin altijd met één druppel, bouw dat rustig op en uh, kijk heel goed hoe je lichaam reageert. Deze is heel erg favoriet. Ik heb hem nu op. Dat is de Stress Away. Stress Away is ook een blend. En er zit een beetje vanille in. Uh, ja, sowieso zit er lavendel in. Sadewood zit erin. in. Het is echt een heerlijk mengsel. Ik gebruik hem heel veel als uh, gewoon parfum, omdat ik hem heel erg lekker vind ruiken. Bijkomend voordeel is dat ik uh, gelijk uh, wat meer ontspan, dat mijn hoofd leger wordt. Uh, ik, ik kan... Mijn hoofd loopt eigenlijk veel harder en sneller altijd dan dat mijn lichaam zeg maar, bij kan benen. En ik moet dus heel veel rusten, toch nog steeds. Maar mijn hoofd heeft wel zoiets, ja dat zal wel, dat jij, dat, dat lichaam moet rusten, maar daar ben ik helemaal niet klaar voor. Dus om het een beetje af te dwingen gebruik ik geregeld uh, de Stressaway. want Stressaway en Frankincense gecombineerd bij mij. Uh, zorgt ervoor dat mijn hoofd lekker even tot rust komt. Ik, de heel fijne olie om te gebruiken voor presentaties, voor verhuizingen, voor als je van hop naar her de hele tijd aan het rennen bent en noem maar op. Het is uh, gewoon wat dat betreft echt een geweldige olie. En ik gebruik het ook, de olie, om eh, bijvoorbeeld beslissingen te nemen. Als ik een lastige beslissing moet nemen over het een of ander, eh, of een bepaald pad moet kiezen, dan ja, kies ik vaak voor de stress om heel even mijn hoofd helemaal leeg te krijgen, rustig na te kunnen denken, zodat ik wel overwogen een besluit kan nemen. Dan kom ik bij mijn, nou, niet de meest favoriete, hoewel hij komt er dichtbij, maar hij zit in de top 3, dat is Cedarwood. Ik heb hem net genoemd, Cedarwood is mijn slaapolie. Standaard in de diffuser en het enige is dat ik daarbij wel van alles meng. En dat doe ik puur op gevoel, intuïtief. Ik ga gewoon voor mijn hele rek, je ziet daar het rek, je ziet daar trouwens de diffuser staan. Dit is de diffuser die ik bij dat pakket kreeg. En het voordeel van deze is dat hij heel stil is en het licht kan ook gewoon uit. Dus in de slaapkamer hoor je hem eigenlijk niet. Dus, want ik... Ik moet echt geen licht en geluid in mijn slaapkamer hebben, dan word ik gek. Dus deze is daar geweldig voor. Maar ik ga dan stand, daar staan bij mijn, uh, al mijn olie. En ik ga gewoon een gevoel pakken: pak ik een olie. Op dit moment heb ik bijvoorbeeld Valor. Is favoriet met zedenwoed. Uh, en een andere momenten is dat lavendel of stress-away. Dat wisselt enorm. Frankincense gebruik ik ook geregeld. Als ik die combinatie gebruik, zedenwoed en frankincense. Dat is een combinatie die ik gebruik als ik bijvoorbeeld bepaalde inzichten wil hebben. Dat ik ergens op vastloop en dat ik niet weet hoe ik verder moet of bepaalde plannen aan het maken ben. Maar weet je, een soort van stuk loop. Dan combineer ik hem. Want op de een of andere manier word ik dan wakker s ochtends. Altijd met een bepaald ja, dat ik weet wat ik moet doen. Of, of een heel andere weg in ga, bijvoorbeeld. Je krijgt, je krijgt dan bepaalde inzichten. En ja, dat ervaar ik als uh, heel erg fijn. Ik moet zeggen bij de Cedarwood, in die combinatie kan ik ook nog wel eens dromen. En dat zijn vaak ook dromen die heel helder zijn, waardoor ik eigenlijk ook een soort van ja, ja, begeleid word. De laatste is dus frankincense. Die had ik al genoemd. Een hele fijne olie om uh, bij te mediteren of om yoga mee te doen. Het is een olie die ervoor zorgt dat ik heel erg terugkom bij mezelf. Helpt me heel erg te gronden ook. En ik heb hem eigenlijk het liefst als ik naar buiten ga. Als ik weet dat ik naar een restaurant ga of naar een gelegenheid waar het heel druk is. Veel mensen zijn. Dan doe ik een druppel op mijn kruin laten vallen. Of ik doe verdunnen met olie en dan doe ik hem op mijn derde oog of in het kuiltje van mijn nek. Maar meestal doe ik mijn kruin. En eigenlijk op het moment dat ik druppel er overheen valt. Lijkt het wel alsof er een soort ja, deken over me heen valt. Niet dat het gedempt, dat, dat, zo bedoel ik dat niet. Maar meer dat dus eigenlijk alles afstoot op iets wat dan om mij heen hangt. En dat is heerlijk rustig, heerlijk kalm is dat. En daarmee kan ik gewoon ook eindelijk weer gezellig een bakje koffie gaan drinken of lekker gaan lunchen. Zonder gewoon helemaal uitgekakt thuis te komen en te denken, oh, nou dat doe ik ook niet meer. Dus dat is echt een ideale, ideale olie. Voor mensen die hoogsensitief zijn, die niet tegen prikkelingen kunnen. En wat ik al zei, voor spirituele dingen is het ook echt een super olie. Een andere favoriet die is even in vergelijking ook met frankincense, spiritueel gezien White Angelica. Mocht u ooit weer in stok komen, dan laat ik dat zeker weten in uh, de Droplets groep. Daar uh, doe ik ook de huishoudelijke mededelingen. Uh, dat is namelijk echt de spirituele olie. Die zit momenteel alleen maar in het 30 olie kit. Die is op dit moment ook niet op voorraad. Uh, maar zodra die als single op voorraad komt zal ik zeker, of blend is het, zal ik het zeker vertellen. Want dat, dat is echt een hele mooie. Van acht van de olie die ik zojuist genoemd had, die zitten dus in dat starterspakket. En daar ben ik echt super blij mee, want het blijkt dus dat echt die olie ook gewoon, ja die gebruik ik ook echt veelvuldig. Ik heb al meerdere malen al moeten vernieuwen. En dat is niet per se voor iedereen zo. Ik ben natuurlijk als blogster uh, gebruik ik het ook in mijn huidproducten. En hi Sylvia, leuk dat je nog even komt kijken. <laughs> ik, uh, ik gebruik het in mijn huidproducten. Ik probeer natuurlijk van alles uit. Dus ik gebruik over het algemeen, ben ik echt groot verbruiker in olie inmiddels geworden. Dat zal uh, voor jullie niet zo snel gelden. Tenzij je het echt gaat gebruiken ook in producten, ja, dan gebruik je gewoon in één keer veel meer druppels. Maar in een 50, 15 milliliter flesje zit bijvoorbeeld tussen de 250 en 300 druppels en in de 5 milliliter ongeveer 85 tot 90. Dus je doet daar best wel lang mee en de ene olie zal harder gaan dan de ander omdat het gewoon, ja, je, omdat die je bevalt. Zo werkt het nou eenmaal. Ik moet wel zeggen dat ik echt heel erg dankbaar ben uh, dat ik mezelf toen dit cadeau heb gedaan. Ik ben namelijk niet zo gul naar mezelf. En ik heb hier ook wel echt even over nagedacht. Maar ik ben nu echt zo blij dat ik die beslissing genomen heb. Want ja, het heeft mijn leven gewoon echt veranderd. En het kan ook jouw leven eventueel veranderen. Maar in ieder geval met informatie van de afgelopen drie video's denk ik dat je wel met essentiële olie aan de slag kunt. Ik heb nog een advies of een advies... Raad aan om nog een goede app te installeren. Ik heb zelf de Guide 4EO. Dat is de Guide voor IO. Dat is wel een betaalde app, maar dat is eigenlijk een mini encyclopedie en daar kun je alles in opzoeken. En dat is echt super fijn. Uh, hoe je het kunt gebruiken, waar je het kunt gebruiken. De VitaFlex-punten staan erin, voor je handen staat erin. Uh, er staan. Uh, in wat je moet doen als je last hebt van spanning in je nek. Wat voor combinaties zijn er dan op te maken, noem maar op. Ik heb het grote boek, maar dit is dus gewoon in de app-vorm. En hartstikke handzaam heb je het altijd bij de hand. Dus dat is echt een aanrader. Maar in ieder geval, ga lekker aan de slag met de tips die ik je gegeven heb. Zoek uit voor jou wat jij een prettige olie vindt. En hoe jij het wilt gebruiken. Misschien is het leuk om uh, in de groep, je ja, aan te melden de droplets als je daar nog niet in zit. En gewoon mee te denken en mee te kijken met alles wat daar gedeeld wordt. Het is daar ook een ruimte waar je uh, vragen mag stellen en waar mensen ervaringen mogen delen. Dus ja, hoe meer we dat met z'n allen doen, hoe meer we ook van elkaar leren. Want je leert eigenlijk het meest van de olie door het met elkaar te delen. Oké, okay, je gaat aan de slag, maar je kan ook aan de slag gaan met... Het pakket wat ik heb gekozen of met iets wat je op maat laat maken. Als je dan kiest voor Young Living, want ik werk bijvoorbeeld met Young Living en nogmaals, deze video's zijn algemeen, kan voor ieder merk ingezet worden, mits het wel dus een A merk is en niet een B, C of D en aanmerker, daar is dit allemaal van op toepassing. Dus je bent natuurlijk helemaal vrij om te gebruiken waar jij je prettig bij voelt. Mocht je besluiten om in zee te gaan met Young Living, wat krijg je daar dan voor? Nou, dat ga ik je even vertellen. Je krijgt mij. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Maar als je bij Young Living een starterspakket koopt, dan krijg je mij erbij. Young Living werkt namelijk met begeleiding. Waarom? Omdat we weten dat olie niet zomaar gebruikt moeten worden. Daar moeten mensen, ja, die moeten daarin begeleid worden. Die moeten leren, die moeten horen hoe ze dat moeten aanpakken. Die moeten bij iemand terecht kunnen, met hun vragen. En, weet je, je moet weten dat het verdun moet worden bij kinderen. Uh, dat dat pepermunt een hete olie is. Weet je, dat zijn allemaal dingen die wij delen met onze leden. En wij proberen ze zo goed mogelijk... ...tools te geven en ook dingen uit te leggen en te laten zien waar ze het kunnen vinden. Want ja, ik ben natuurlijk niet altijd beschikbaar, maar gelukkig zijn er ook een heleboel resources tegenwoordig online te vinden. En dat geven wij allemaal mee. Je krijgt dan ook een handboek en in het handboek staat ook al echt ontzettend veel informatie vermeld. Er staan ook recepten voor in de diffuser, er staan recepten om rollers van te maken. Onder andere het recept die ik gebruik voor mijn gedrichten en spieren... Van mij krijg je ook nog een wellnessplan van drie maanden gratis erbij. Dan gaan we samen, althans, je, je, je vult een formulier in. Vervolgens ga ik samen met jou, althans, ik ga een advies daarvoor schrijven. en Dat ga ik samen met jou bespreken en dat gaan we implementeren. Natuurlijk ook weer met feedback en follow-ups. Om te kijken of dat goed gaat, of dat het bijgesteld moet worden, of dat het anders moet als je voor minimaal 100 pv bestelt bij een op maat gemaakte bestelling, want de starterkit is al 100 pv, dan krijg je ook nog toegang tot een extra groep. Dat is de Oiled by Nature Members Club. Daar is ook nog echt mega veel informatie te vinden. Er zitten heel veel mensen in die al heel veel ervaring hebben, dus die ook heel veel delen. Je kan daar ook allemaal vragen stellen, maar ook gewoon heel veel lezen. En leren over de olie, hoe je ze te, kon, kunt toepassen, welke olie geschikt zijn waarvoor. Want weet je, er, is, er zijn altijd meerdere olie voor een bepaald iets te gebruiken. Het is niet één olie dat werkt niet, dus niks werkt. Nee, dat moet, je moet iets vinden vaak wat bij jou past. Al krijg je nog een handzaam naslagwerkje. Je krijgt nog een welkomstpakketje waarmee je ook gelijk met alle methodes aan de slag kunt. Dus dan bedoel ik de topische methode, dat zijn de rollers. En de inname, dat zijn capsules. En je krijgt nog een flesje olie van mij. En nog wat kleine dingetjes. Maar ik vraag natuurlijk niet alles, want dan is de verrassing weg. En heb je een startpakket, daar zitten natuurlijk die olie allemaal in. Dan krijg je ook nog 14 dagen online, per mail, iedere dag begeleiding. Met allemaal tips, video's enzovoort. Ja... Dus ik denk dat je best heel veel krijgt en heel veel begeleiding. Dus mocht je daar echt zeggen van nou ik wil eigenlijk gewoon voor gaan. Ik wil ook mijn leven laten veranderen met olie. Ik wil kijken wat voor invloed het heeft op mijn leven. Ga lekker zelf aan de slag of laat een berichtje achter of stuur me een berichtje als je met mij aan de slag wil gaan. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar dan hoor ik je natuurlijk heel erg graag. Ik ben heel erg benieuwd. Er zijn nog een paar, jullie zijn nog online, dus ik weet niet of er nog vragen zijn, naar aanleiding van de afgelopen drie video's. Dan wacht ik nog heel eventjes. Kijk even of ik zie... Je. Ik krijg hier nu wel, zie ik tegenwoordig uh, reacties. Ik weet alleen niet hoe vertraagd dat is. Ik zie al uh, citroensmaak, eucalyptus citroen, cederhout ja, allemaal hele lekkere oliën Nee, geen vragen meer. Ik uh, wacht nog heel even. Ik hoop dat jullie het uh, interessant hebben gevonden. En ik hoop natuurlijk ook dat je je aanmeldt uh, bij de dropletgroep als je dat nog niet gedaan hebt en je wilt meer leren. Ik uh, wil je heel graag verder helpen, op weg helpen. Ik heb uh, volgende week in de groep hebben we, heb ik een uh, voorjaars schoonmaak. Is het onderwerp de hele week. En daar komt onder andere een recept van de linnenspray uh, voorbij. Dus mis het niet en meld je aan. En dan uh, zie ik je snel weer terug. Oh, hi Marlène. Ja. Even kijken, hoeveel kost een basispakket en welke olieën zitten daarin? Het uh, basispakket, uh, dat is de Premium Starter Kit. Dat is met uh, diffuser en 12 olieën. Die kost €172,75. Uh, en als je dat omrekent, die is normaal namelijk uh, een stuk duurder. Als je dat omrekent betaal je per flesje olie nog geen 9 euro En dat is voor hele pure olie is dat echt, uh, echt heel goedkoop. Er zit bijvoorbeeld frankincense in. Er zit uh, Penoway in. Dat zijn al olieën die per 5 ml al 35 euro per stuk zijn, dan zitten dus, even kijken, ik zal het even goed nalopen, ik, ik doe even aan de hand van mijn notes, want daar heb ik natuurlijk heel veel al besproken, even kijken, de Thief zit daarin, citroen zit erin, sinaasappel, pen away, pepermunt, lavendel, stress away, en dan frankincense, dat zijn er dus acht. Dan mis ik nog Dijijs, dat is een uh, olie voor uh, ondersteuning van je darmgestel en maaggestel. Dan mis ik nog, nog even, ja, dat had ik even op moeten schrijven. Ik ben nou van schrik. Stom hè? dat weet ik gewoon even niet meer. Even kijken. Um. Nou. Oh ja, purification. Nou, wat stom. Ik ga je dat even opsturen, als je dat goed vindt. Vind je dat goed, Marlene? Ik stuur je even een berichtje waar alles uh, in staat. Ik heb gewoon even een soort van blackout. Ik, uh, ik kan er gewoon even niet op komen. En ik heb het ook niet zo snel... Oh, wacht even. Ik kan nog even dit proberen. Ik hoop dat je nog heel even tijd hebt, moment. Um. En dan heb je er twee, want je hebt een met de Drop, dat is deze. Die is dus heel stil. En die gaat vier uur mee. En je hebt, ja, ik ga het ook naar jou sturen Marleen. Ik heb, uh, ook, je hebt ook nog de Aria, dat is een, een, een houten, een houten diffuser met een glazen met een glazen doom. Nee, het zedenhoed zit er niet in. <laughs> Helaas. <laughs> uh, met, een, met een glazen doom. En die gaat drieënhalf uur mee. Maar die is wel wat luider. Het is dus wel een hele mooie met muziek. Hè? En, en, en Ja, verschillende kleurtjes en zo. Maar die is wel een stuk duurder. Ik zal heel eventjes de... Ik heb de link in de... Uh... Reacties gezet, dat is dan de starter kit met de dewdrop, dan kun je de prijs zien en dan moet je, even kijken, zeg ik dat goed, nee de prijs kun je niet zien want die was dus 171,52 en die andere zal ik ook laten zien, dan kun je in ieder geval zien hoe die eruit ziet, de Aria en die komt uit mijn hoofd rond de 280 euro. Ik moet er wel bij zeggen, als je hem echt heel mooi vindt, los is deze uh, diffuser echt heel erg duur. Dan is die veel goedkoper om hem in de kit te kopen. Want dan krijg je namelijk de 12 olie erbij. Dus dat is wel een uh, hele interessante, als je die mooist vindt, dan uh, raad ik het wel aan om het dus in de kit te kopen. Want dan heb je echt uh, veel meer voordeel. Ik heb ze beide in de uh, reacties geplaatst, de linkjes. En mocht je er eventueel interesse in hebben, dan is het ook nog mogelijk om dus eventueel uh, geld terug te verdienen en eventueel je kit terug te verdienen. Als je dat interessant vindt om te horen, dan kan ik je daar ook nog van alles over vertellen. Maar het is gewoon echt een hele goede set waar je echt gewoon heel erg uitgebreid van alles mee kan aanpakken. En... Uh, het is echt een hele goede basis om mee te starten met olie het is echt een, echt een aanhaling. Ik wenste echt dat ik het mezelf veel eerder cadeau had gedaan, maar ja, ik wist het niet eerder dus ja, houd het op. Ik wil jullie bedanken voor alle aandacht. Ik stuur Marlene en Marleen, stuur ik in ieder geval nog een keer de info ook via messenger en mochten anderen nog willen, meer informatie willen, wat ik al zei, stuur me een berichtje. Meld je ook aan in de Droplets groep, daar kan ik je ook taggen bij een album waar nog veel meer informatie in staat vermeld. En dan uh, ga ik voor nu jullie een hele fijne avond wensen en heel erg bedanken voor alle aandacht die jullie gegeven hebben. En ook dat jullie zijn wees kijken, dat vind ik echt super tof. En heel binnenkort kom ik ongetwijfeld weer in de lucht, ik weet alleen nog niet helemaal waarmee. Hebben jullie eventueel suggesties wat jullie zouden willen weten of willen horen? Gooi het alsjeblieft over de schutting bij me, dan kijk ik wat ik ermee kan. Graag gedaan Marleen, iedereen een hele fijne avond, tot ziens!